Dag allemaal. Je krijgt dit filmpje te zien omdat je voor mij hebt gestemd. Waarvoor dank. Mijn bedoeling is om te tonen hoe ik vorder bij het instuderen van het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms. Ook wil ik de figuur Brahms toelichten, zijn muziek analyseren. Hoe componeert Brahms? Ik hoop dat je het leuk vindt en je kan dit delen met vrienden en kennissen en hen uitnodigen om op mij te stemmen. Zo heb ik ook meer kans om in de finale te geraken. We leven vandaag in een wereld beheerst door beeldcultuur. En bij Brahms hoeft muziek helemaal niets uit te beelden. Dat voel je zelf maar in. Dus mijn video ga ik ook beperken tot muziek en inhoud. Even een muziekanalyse. Wanneer ik een muziekstuk instudeer, kijk ik allereerst in welke toonaard het staat. Maar in dit geval is het 7 bemol en dat klinkt zo. Dat is een goede gewoonte om dit eerst uh, na te kijken. Daarna kijken we naar de maatvoering, en hier staat een hoofdletter C aan de sleutel. Dat staat voor common, dat betekent dus een vierkwart maat. Het is een binaire tempo. Maar wat doet Brahms? Hij gebruikt triolen en die geven dan eens weer een ternair karakter. Het is te zeggen een menuet of wals-idee. Dan lezen we verder wat de componist wil. Hij wil dat het snel, maar niet te snel wordt uitgevoerd. Er staat een allegro non troppo. Verder horen we graag welke thema's en motieven de componist voorstelt, die hij later in het stuk verder ontwikkelt. Het is leuk om die thema's gaandeweg te ontdekken, want je hebt dat niet meteen door. Brahms is niet echt een melodievinder. Bach, Schumann, Schubert, dat waren melodievinders. Bijvoorbeeld ook. Felix Mendelssohn die schudde de melodieën zo uit zijn man. Maar Brahms doet dat niet. Hij wil ook geen beelden opleggen, zoals ik al zei. Bij de is muziek, puur. Ritmes, toonaarden, akkoorden, modulaties. Hij ziet de akkoordnoten uit, vooral in de brede. Hij gebruikt progressies. De beelden die daarbij in je opkomen, zijn persoonlijk en niet noodzakelijk. Heel verwonderlijk gebruikt Brahms het ritme als thema of als motief. En dat heeft een poos geduurd voordat ik dat door had. En toch slacht die meneer Braams erin, bij mij vochtige ogen te doen krijgen en ik weet ook precies waar dat gebeurt in de partituur. Hoe doet die man dat ook? Braams heeft een eigen muzikale taal en dat heet in muziektermen idioom. Wat me meteen opvalt is dat Braams breed schrijft, dus de noten liggen ver uit elkaar. Zowel horizontaal in de tijd, als verticaal op de piano. Hij kan de pianist alle octaven van de piano doen aanslaan in amper één of twee maten. Het begint dan met die eerste noot. Dat is de allerlaagste zwarte noot op de piano. De si bemol. Dat klinkt dus zo. En in diezelfde maat moet de pianist ook ineens met zijn linker, met zijn rechterhand, met het pink, de hoge mi bemol uh, aanslaan. En die ligt maar ze, liefst octaven hoger. Sommige muziekmaten bevatten zelfs zoveel noten dat ze een hele bladbreedte van de partituur beslaan. Dat kan niemand meer à la vista spelen, dat moet je van buiten leren. En dit zeg ik om een beetje de moeilijkheidsgraad van Brahms, pianomuziek, aan te geven. Genoeg theorie voor nu, laten we eens even luisteren naar de thema's. Het hoofdthema van dit concerto wordt aangebracht door het orkest en wel door de horen. Ik laat je dat even horen, het klinkt zo. Dat is het hoofdthema, dat is dus heel eenvoudig. Het is eigenlijk een structuur van vraag en antwoord. Het begint met Si, Do, re. En dan een van die Re. Do, re. En eindigt op Fa. En de Fa is de dominant, op de vijfde graad van de si Dat is het A-gedeelte, of de vraag. En het antwoord klinkt als volgt: Si, Fa, Mi, Re, Do, Si. Nu is het tijd om Ans te introduceren. Ans, of Anne-Marie, is de contrapianiste die met mij het concerto gaat instuderen. Ans, dankjewel dat je met mij deze uitdaging wil aangaan. De partituur van het concerto is geschreven voor twee piano's, dus de tweede piano speelt de orkestpartij. Dat is een hele opgave. De moeilijkheid, maar ook het plezier is de dialoog, tussen de twee stemmen. Er is ook nog een hele tour de force om samen te gaan spelen, al was het maar al dat Anne-Marie op een uur hier vandaan woont. Van Hans heb ik het idee gekregen van het Lucifer-doosje. Hoe kan je zo'n groot stuk van buiten leren? Wel, ze. je neemt een Luciferdoosje doosje en voor elke keer dat je het hele stuk hebt gespeeld, neem je een Lucifertje eruit en tegen de tijd dat de doosje leeg is, zal je het wel goed kunnen spelen. Ik wil jullie niet steeds lastig vallen met streepjes muziek, waaruit blijkt dat ik het nog niet onder de knie heb. Een keertje lachen en tonen hoe moeilijk het wel is, is wel genoeg geweest, dus ik wil jullie trakteren op zoveel mogelijk mate, mooi gespeelde muziek, dus nog even geduld. Maar als je al niet kunt wachten en je wilt luisteren hoe dat pianoconcerto klinkt, stel ik voor om naar Hélène Grimaud te gaan kijken dat zo op YouTube, René Grimaud speelt, pianoconcert nummer 2 van Brahms. Ik was zeer onder de indruk hoe mooi en sierlijk haar vingers over die toetsen bewegen bij het spelen van het hoofdthema in de introductie. Dus uh, dat ga ik ze zeker uh, genoeg uh, bekijken om, om net zo goed te proberen te doen. Nu in het kader van de wedstrijd beperken wij ons tot 30 minuten muziek. Want als je dus heel het concerto beluistert, ben je wel een uur bezig. Dus wij gaan ons beperken van maat 1 tot maat 270 van deel 1. Dat is meer dan genoeg. Volgende keer ga ik het hebben over de andere thema's en over de cadens. Tot volgende keer, blijf ons volgen en nodig iedereen die je kan, uit, uh, iedereen die je kan interesseren uit om te stemmen.